Dit is de Cellular Bio Cleansing Milk. Een reiniging die op milde wijze make-up en onzuiverheden verwijdert op de huid. De huid wordt meteen perfect gehydrateerd en voelt heel zacht aan. Het is een perfect koppel met de Cellular Bio Smoothing Lotion.